We belanden bij het tactische niveau, het geheel aan acties om je strategie te verwezenlijken. Hoewel de actie vaak het meest zichtbare is tijdens het proces van politisering, is het paradoxaal genoeg de bouwsteen die het minst op zichzelf staat. Je probeert te komen tot een strategische campagne, waarbij de verschillende interventies samenhangen en elkaar versterken. Dit vraagt in de eerste plaats een grondige voorbereiding op vlak van kwestie, informatie, strategie en mobilisatie. Laten we toch even verder inzoomen op deze bouwsteen. Want in het creatieve proces om acties te bedenken, verliest de groep in zijn enthousiasme wel eens het doel of de kwestie uit het oog. Als praktijkwerker is dit een specifiek aandachtspunt voor jou als facilitator. Is de actievorm compatibel met wat jullie willen bereiken. De mogelijke actievormen zijn immers legio. En elke actievorm zet een bepaalde toon en heeft een bepaald DNA. Een goede actie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De actie is onderdeel van een veranderingstrategie. De actie is technisch en juridisch goed voorbereid. De actie verloopt veilig voor alle betrokkenen. De actie krijgt de nodige publiciteit. De actie heeft een heldere, duidelijke boodschap. Het actiebeeld is helder en simpel en de handeling is eenvoudig en duidelijk. En de doelgroep is bereikt. Spreek een actie ook goed door met je actiegroep. Wat doe je bijvoorbeeld bij negatieve reacties van de doelgroep? Hoe ga je hiermee om? Wees realistisch in het bepalen van wanneer een actie voor jullie succes succesvol is. Hoe ga je om met het al dan niet behalen van succes? Denk ook na over risicobeheer. Schat vooraf in wat mogelijke consequenties zijn. Hoe ga je om met wettelijkheid, met angst, met veiligheid? Bij deze aspecten op voorhand stilstaan, laat jullie toe je meer te concentreren op de boodschap tijdens de actie zelf.